Nog een kleine en waarschijnlijk een van mijn favoriete toevoegingen. Blending modes. Blending modes gebruiken we al jaren dag. We gebruiken die om lagen op een bepaalde manier eigenlijk te laten mengen met de lagen die erachter zitten. Of de kleuren te laten reageren met de lagen en de kleuren dat daarachter zitten. Nu we gebruiken die al jaren dag. Ik ga eventjes een uh, live shape tekenen met een bepaalde kleurvulling. Ik kan die nog een beetje aanpassen. Eventjes transformeren en ik ga die netjes over mijn foto positioneren en bevestigen. Nu, de blending modes, die vinden we hier uiteraard in het layerspaneel terug. En ja, we moesten daar een aantal speciale shortcuts uh, voor kennen, die ik wel graag nog een keer vernoem. Als we bijvoorbeeld op een layer staan en we gaan met shift plus en shift-min gaan werken, dan kunnen we doorheen de blending modes gaan cyclen, of doorheen gaan met min, kan je terug gewoon omhoog bewegen, eigenlijk in de lijst met blending modes. Maar dit hebben ze nog een pak eenvoudiger gemaakt, want de preview van je blending, die gebeurt nu gewoon simpelweg door erover te hoveren. Dus zoals je kan zien, ga ik gewoon simpelweg met mijn muis over de lijst, en we zien onmiddellijk eigenlijk het effect van deze blending mode op, optreden. De color burn in dit geval lijkt mij wel een mooi effect te geven. Ook de multiply geeft een mooi effect. Daardoor uh, ligt de foto in dit geval een beetje meer in lijn met mijn tekst. Dus ik ga voor de multiply eventjes nog transformeren, zodat die eigenlijk heel mijn foto dekt. Hop, voilà. En dat geeft zo net dat extra toetje aan mijn foto, om deze meer in lijn met mijn tekst te gaan brengen. Voilà, live blending modes. Simpelweg hoveren over de lijst met blending modes volstaat om elk effect gepreviewd te zien worden. En dan pik je er nog veel sneller de juiste blending mode um, voor je ontwerp uit.